Zitten in de bus uh, richting Koude uh, Rood, richting Groningen. Uh, Oké, okay, ik ben jullie tegengekomen. Uh, wie die, die zijn jullie twee? Volgens uh, mij, Simone. Oké, okay. uh, hebben jullie uh, eerder al uh, uh, klimaatacties meegedaan? Uh, ja, alleen in Pond. Uh, ja. Ik ben niet nog niet in de Koude Rood actie. Ik was daar wel bij de actiedag. En je hebt de actie toen wel meegedaan? Ja. Oké. Okay. Okay, ja. En wat heeft jullie doen besluit om dit jaar mee te doen met Code Rood? Uh, voornamelijk alle uh, problematiek ook met de Groningers. Dus hoe dat, hoe dat gecommuniceerd wordt vanuit uh, de overheid en vanuit de staatsmedia en de NOS, dat soort dingen. Uh, Vrij schandalen. Ja. En daarnaast, natuurlijk, gewoon hoe het klimaat is. Dus op dit moment. Uh, in welke richting wordt begrepen. dat we daar meer geld pijn kunnen maken. Dat vind ik uh, zo minst absurd. Ja. Yeah. Wat mij betreft is de fossiele industrie voor een tekenlijke nodig en de code rood die zich te heel goed. En we elkaar ook graag naar de uit. Oké, wat uh, verwachten jullie uh, van de actie? Hoe uh, het gaat zijn? Ja, wel gezellig. <laughs> Want dan hebben, jullie, uh, hebben jullie al uh, actietrainingen mee gedaan of zo? Uh, ja, één keer wel ja, Ik ga morgen ook nog wel een actietraining meedoen. Uh, uh, ja, mijn verwachting is dat het succesvol succes zal zijn. Dat ze met een grote complexen daar uh, ja, de weg blokkeert. Uh, Je denkt ook dat, dat het uh, effect zal hebben. Ja. Oké, okay, wat, uh, wat, wat zouden jullie de woningers uh, mee willen geven? Kom op. ook? Ja, allemaal komen. Oh my oh,